Door een speurtocht te maken van audioboodschappen kun je kinderen laten zoeken naar voorwerpen die rijmen op wat jij hebt ingesproken, zodat ze dat op de foto kunnen zetten. Maak de speurtocht door audioboodschappen in te spreken. Boe, staart, hoek. Deel de speurtocht met je leerlingen. Jouw leerlingen luisteren naar de audioboodschappen en zoeken naar voorwerpen die rijmen. De leerlingen maken een foto van iets wat rijmt op wat ze gehoord hebben. Tot ze al jouw taken hebben volbracht, blijven jouw leerlingen de opdrachten stuk voor stuk uitvoeren. Luisteren, zoeken en een foto schieten.